Oh, jammer. Voor deze functie is het eigenlijk wel belangrijk dat je minimaal 24 uur per week beschikbaar bent. Helaas kunnen we elkaar dus op dit moment niet verder helpen. Toch bedankt voor jouw tijd. Daag!